Waarom zou je alleen voor een paas werken, als je ook aan jezelf kan werken? Mooi. Randstad heeft opleidingen en trainingen voor alles waar jij aan wil werken. Alleen voor mij. Gewoon bij tijdelijk en vast werk. Werk ook aan jezelf. Met Randstad.